Instrueren op metacognitief niveau met één tools Nou, uh, degenen die me wat langer kennen, die weten dat ik iets met metacognitie heb: het leren omtrent het leren, het, leren, het, het jezelf uh, uiteindelijk het, het ontwikkelen van die metacognitieve vaardigheden, waarmee je jezelf uh, stuwend en dergelijke wordt. En laten we dat nou zo graag willen op het leerplein met die studenten. Um, Metacognitie bestaat uit uh, onderwijs acht uh, vaardigheden en dan moet je toch echt beginnen bij de eerste. En de eerste drie zijn uh, het, is het oriënteren, doelen stellen en plannen. En uh, sommige studenten hebben dat al omdat ze het hun ouders hebben gezien of ze hebben een docent vroeger gehad die, die hen echt meenam in het proces van hoe lees je nou tekst. Uh, hoe kun je uh, scannen, hoe kun je uh, dingen die belangrijk zijn onderscheiden van de, de stukjes tekst die minder belangrijk zijn hoe kun je uiteindelijk dus ook een doel stellen? En als je die twee vaardigheden al goed beheerst, is het plannen uiteindelijk altijd wat makkelijker. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, dat moet je al expliciteren naar je leerling toe. En de meeste mensen doen het niet. Die gaan ervan uit dat als jij het doet en je schrijft even een versneld plannetje op, dat een leerling of je kind het meteen ook zo door heeft. En dat is dus niet het geval. En dan maakt het helemaal niet uit hoe hoog de Q van hem of haar is. Het moet gewoon getraind worden. Je moet ermee in aanraking komen, je moet het trainen. Nou, we hebben hier ook gemerkt op het leerplein, en ik heb het eerder al meegemaakt toen ik projectgestuurd onderwijs deed. op het toen nog bestaande dat 80% dat gewoon nog helemaal niet beheerst. Als je dan meteen al met een, met een module, een project of een opdracht aan de slag gaat, die wil meteen diepte in, die verwacht dat ze straks nog aan de slag gaan. Dan mis je dus een aantal hele belangrijke stappen. En uh, dat is dus een knelpunt dat ik ook hier op het leerplein wil ervaren. En daar wil ik onderzoek naar doen. En ik ben gaan kijken van wat mist er, wat ontbreekt er. Wat hebben ze nodig zodat ze zien welke stappen ze nou daadwerkelijk moeten zetten. En hoe kunnen de digitale middelen die er tegenwoordig beschikbaar zijn over de edu-tools. Dus hoe kunnen die daarbij helpen. Oftewel mijn onderzoek installeren op metacognitief niveau met edutools. Deze trainen module bevat eh, vijf puntjes. We gaan even brainstormen met de padlet. Want ik ben heel erg benieuwd van wat is jullie basiskennis. Waar, waar ga ik jullie mee starten? Waar zitten bij jullie de ankertjes in dat geheugen. Uh, daarna ga ik dus nog wat meer uitgegeven omtrent die metacognitieve instructie. Aan de hand van de handleiding die ik heb ontwikkeld. Een kleine opdracht ga ik met jullie doen, zodat jullie een beetje een beeld krijgen van wat van de student wordt verwacht. Dat doen we met behulp van de Eliton -E -E mindmeister. Daarna ga ik jullie even oldschool kerrouten. We gaan even een paar vragen beantwoorden met een mini-quizje en een hele deuntje erover gezegd. ook. <lacht> Dus, uh, en ik wil even afronden met een kleine enquête om te kijken, uh, yeah, want voor mij, ik, ik geef natuurlijk al 16 jaar les, maar met jullie en de trainer vind ik toch even net wat anders. Dus ik wil graag jullie feedback, zodat ik daar ook weer mijzelf in verder kan worden. En daar hebben we uh, een kleine allemaal uur tijd voor. Dus ik wil gaan starten. Nou, we gaan brainstormen met de Padlet. Ik weet niet of iemand wat bekend is met de Padlet. Ja. Een paar ja, een aantal nee. Uh, het is een hele uh, een fijne tool waarin je gezamenlijk allemaal aan de slag gaan om, om uh, vragen te beantwoorden of er, om een bepaalde weetjes neer te zetten, dat kan verschillende vormen aannemen ook. Ik wil het gebruiken als brainstorm en ik heb het al ingericht en ik wil graag eigenlijk weten wat weten jullie al over dus die metacognitieve vaardigheden, oriënteren, doelen stellen, plannen. Maar ik ben ook wel benieuwd, van, kennen jullie de ede tool Prezi? Uh, de meesten kennen het wel, maar uh, ik twijfel of de meesten ook weten hoe je het inricht, hoe je het gebruikt. En dan hebben we nog de Edutool Mindmeister en natuurlijk Edutool Microsoft Teams. Onze uh, grote redder in nood toen uh, alles dicht ging. Nou, noteer dus ideeën in die padlet. En ik heb hem al openstaan. Even kijken. Kijk. Ik heb een heel leuke keurigachtig. Wat kun je van alles doen? Wat zeg je? Ja, of dus, wat ik net liet zien in Teams, kun je gewoon op de linken klikken. Dan hoef je niet... Uh... Ik heb hier dus uh, vier kolommen staan. En je kunt gewoon, als je er komt, op een plasje drukken. En dan kun je aangeven, kun je invullen, hetzij anoniem of met je naam. Wat jij weet, even in steekwoorden over de metaflogatieve vaardigheden, Prezi, MindMeister en Microsoft Teams. En ik laat ze openstaan, dan zie je ook dat real life dat iedereen er wat dingen bij gaat tikken. Ik krijg daar een paar minuten de tijd voor. Denk goed na, wat weet je al over deze onderdelen, over deze begrippen? Nou, de eerste dingen komen binnen. Ik zie staan, uh, werk vanuit deze vaardigheden, ze helpen de constructief. Wat anders zegt als het gaat om de metacognitieve vaardigheden, de basistheorie. Uh, wat hebben we nog meer? Metacogni Metacognitie vindt plaats in de prefrontale cortex en deze is nog niet goed ontwikkeld bij pubers. Uh, correctie bij adolescenten. Pubers is tot de 15, 16 Daarnaast De adolescentieperiode tot helaas een jaartje op 23, 24. Ik zie ook nog over niveau, overzicht creëren vanuit metapositie. In de brein leren en als we even kijken bij Prezi, online powerpoint met fancy features. Uh, een manier van presenteren op een visuele horizontale manier in plaats van een hiërarchisch-chronologische manier. Nou, dat is het voordeel voor Prezi, je kunt alle kanten ermee op gaan. Uh, groot overzicht, inzoomen op topics. Helemaal goed, doei! Een van de redenen waarom ik met Prezi aan de slag ben gegaan. Veel ruimte om actief en creatief te presenteren. Een online presentatietool gebaseerd op mindmappen. Klopt. En dan ga ik even naar Mindmeister. Uh, Brainstorm inderdaad. Mindmeister. Uh, mappen online maken, nou niet per se kan, maar nou, leuk, dus bij Mindmeister is nog heel veel onbekend. Nou, Microsoft Teams, all-in-one programma, uh, van alles en nog wat, online les, vele mogelijkheden, we, merken er, we werken ermee. Uh, nee, dit is dus dit je trouwens, uh, uh, het gebruik van de pet. Het zou je bijvoorbeeld ook met, met studenten kunnen doen om, om een les te starten en dergelijke. Het is een leuk extraatje wat ik jullie mee wil geven in deze training module. Het is niet een hele tool waar ik uh, mijn onderzoek verder mee heb gedaan. Uh, maar ik vond het een leuke manier om even met jullie samen door te nemen wat weten jullie al. Het geheugen even opfrissen en wat weten we nog niet. Mijn lijst is bij de meeste van jullie onbekend. bekend. Het bestaat wel enige tijd, um, maar ik ben benieuwd wat jullie van vinden. We gaan naar het volgende onderdeel. Dus we gaan weer terug naar de PowerPoint. We gaan nu door naar mijn handleiding, want ik heb dus natuurlijk een experiment gedaan het afgelopen jaar en uh, de resultaten die eruit kwamen, uh, daar er moest gewoon een handleiding voor uitkomen voor andere docenten, zodat zij hier ook mee aan de slag kunnen. Als het gaat dus om het geven van instructies, instructie van de opdracht van een student en in de hoop dat hoe vaker je daarmee... Uh, aan de slag gaat, die eigenlijk op een gegeven moment niks meer hoeft te doen, want de student snapt zelf welke stappen hij of zij als eerste moet gaan zetten. om het, uh, om het product of het, uh, de opdracht tot een mooi resultaat te kunnen brengen. Dan pak ik de handleiding erbij. Ik heb hem niet geprint, hij staat gewoon digitaal. Nou ja, ook hier: instrueren op metacognitief niveau met EduTools. Leuk plaatje van. Uh, ja, we willen, we willen meer zicht krijgen in wat er in het hoofd van de student gebeurt. Uh, we zagen net op prefrontale cortex natuurlijk, uh, dat, ja, als die verder van is en we in die tijd proberen we dat te trainen, die met cognitieve vaardigheden, dan weet hij of zij veel beter van zichzelf hoe die een opdracht moet aanpakken. Maar ook de een uh, leest het op die manier, de ander leest het weer op zo'n manier. Uh, het is nu niet heel goed te lezen, maar ik geef even snel een soort de achtergrond. Dat weet u eigenlijk al. Uh, voor het schrijven van instructie met cognitief niveau wordt gewoon gebruik gemaakt van dus die drie uh, vaardigheden waar we ons niet helemaal van bewust zijn, oriënteren, doelen, stellen en plannen. En deze dingen moeten wel ontwikkeld worden dus bij de student. Als het ontwikkeld wordt, dan bevordert het dus die zelfsturing. Het kan hogere resultaten opleveren, dat weet ik nog vanuit mijn masteronderzoek. Uh, um, maar het maakt ook dat de student gerechtere vragen gaat stellen om op de opdracht zelf uiteindelijk. En niet dat je halverwege zit en dat, dat je weer die vraag krijgt van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waar doe ik het nou eigenlijk? Ik weet niet meer zus of zo. Nee, en dat heb ik dus ook al gemerkt met mijn experiment, je krijgt echt veel meer vragen over het onderwerp zelf. En niet over al die randzaken eromheen. Maar die randzaken zijn wel heel belangrijk. En als je die niet aan het begin van zo'n opleiding oppakt met ze en als je die niet ontwikkelt, blijf je altijd aan een dood paard trekken. Het schiet gewoon heel. Nou, ik heb dus drie edentools. Prezi die wordt gebruikt om voor een student inzichtelijk te maken uh, waaruit dat eindproduct dat ze moeten inleveren, waar dat uit moet uh, bestaan. Uh, maar ook welke stappen moeten worden gezet, welke acties moeten ze doen, welke stappen zijn belangrijker dan anderen, of welke kosten meer tijd dan anderen. Prezi die maakt, het, uh, ja, die maakt het visueel. Iemand zei al van uh, um, nou, die maakte er ook een opmerking over dat je het veel beter kunt visualiseren. Um, nou ja, dus dus een docent gaat eerst aan de slag met het uitleggen van de opdracht aan de hand van Prezi. Omdat ze dan visueel kunnen laten zien: dit is het eindproduct. En dan kun je daaromheen eigenlijk zo die stappen neerzetten. Van je gaat eerst dit doen, dan dat doen, dan zus doen, dan zo doen. Ik laat straks het voorbeeld zien. Hè zodat ze een veel beter beeld krijgen. Wat creëer je bij die student? Je creëert een helikopterview. Of ook wel een kale of een lege kapstok. Maar die kapstok of die helikopterview is natuurlijk hartstikke belangrijk. Want dan hebben zij elke keer de basis voor ogen en ze kunnen alle eh, details kunnen ze zelf eraan ophangen. Of kunnen ze zelf in-uitzoomen, zomaar te zetten. Dus die kapstok hebben ze echt nodig. Maar die kapstok slaan wij elke keer over omdat wij denken dat ze het allemaal wel weten, maar het is gewoon niet zo. Dus Prezi zorgt voor die kapstok, de basis. Om dan vervolgens ervoor te zorgen dat die basis er beter in zit, gaan ze nadat je met die Prezi, eh, die wij als docent, met ze doen, en ik heb het zowel online gedaan als fysiek met een groep, Gaan ze aan slag met mindmeister, een mindmeister, en dan doen we dat het liefst in tweetallen zodat ze echt met peer feedback hè, met lekker aan de slag kunnen. Want ook dat is bij wezen, ze pakken gewoon en nemen meer van elkaar aan dan van ons. Um, maar dat is een, uh, een mindmap tool, en een, een mindmap tool waarbij je niet honderd keer hoeft te krassen en dergelijke. Uh, je kunt ook heel goed aangeven aan de hand van kleurtjes en weet ik veel wat, van wat is nou wel belangrijk, wat is minder belangrijk, waar gaat meer tijd in zitten, et dus MindMeister is een hele mooie uh, visuele mindmap tool. En ja, dan hebben we natuurlijk nog, um, even kijken, Microsoft Teams. Het voordeel van Microsoft Teams, behalve het feit, we werken er al mee, dus het was niet meer dan logisch dat ik die ook als een tool erin op zou nemen. Maar het voordeel van Teams is dat je ook, uh, die, je kunt de student weten bepaalde stappen ook dus in die volgorde, volgorde te laten uh, nemen. En inlevermappen, dat die bijvoorbeeld pas open gaan als de vorige inlevermap, als ze daadwerkelijk spullen hebben ingeleverd. Wat ik wel eens zag op het leerplein, is zeker als alle inlevermappen er al stonden, raken ze ook weer het overzicht kwijt. En dan denk ze ook, oh, moet eerst dit doen, ik moet eerst dat doen. Ze lezen dan niet dat er een, een, een deadline bij staat bij zo'n inlevermap. Dus je moet ze dwingen om die stappen te zetten. Nee, je kunt pas uh, stap 2 doen. Oftewel de opdracht die hoort bij stap 2 kun je pas doen als je stap 1 hebt gedaan, eerder wordt die map niet zichtbaar. Dus zo gaan deze drie edu-tools gaan ervoor zorgen dat die metacognitie, die drie vaardigheden, dat die zich gaan ontwikkelen bij de student. Nou, in die vaardigheid heb ik dus uh, de achtergronden van deze edu-tools kort uitgelegd. Ik heb jullie net een samenvatting gegeven en dan komen die stappen in deze handlijn. De eerste stap en er staat erbij, is nog niet zichtbaar voor studenten, pas wanneer je instructie gaat geven. Eigenlijk ziet de student pas, uh, die komt als eerste in aanraking met de Jij Jijzelf als docent moet een Teams of een kanaal in een Teams gaan inrichten waarin de studenten dus je opdracht kunnen vinden. En je gaat dus door middel van de stappen laten zien hoe die opdracht wordt uitgevoerd. Eerst ga je aan de slag in Teams met het plaatsen van die pre presentatie. Daarna doe je bijvoorbeeld de eerste opdracht, in dit geval dus het maken van een En opdracht 2, het maken van een planning. Je gaat de inlevermappen inrichten, maar zorg ervoor dat die inlevermappen dus nog niet zichtbaar zijn. Je kunt de openings- en sluitingstijden en zichtbaarheid aan uh, als instructie opgeven. Dus eerst de boel inrichten. Niet van meteen beginnen. Zorg ervoor dat die inrichting in Teams helemaal klaar is. Stap 2 is dus, wat ik net al zei. Het geven van die pre presentatie, de instructie die je gaat visualiseren. Daarna gaan die studenten aan de slag met hun mindmap. En uiteindelijk gaan ze aan de hand van die mindmap. En alle stappen staan erin, hè, maar ik ga het zo ook nog laten zien. Gaan ze aan de hand van die mindmap. Kunnen ze een planning maken. Want inmiddels hebben ze dankzij die mindmap zichtbaar gemaakt welke acties ze überhaupt moeten doen. En het zijn niet alleen maar de acties die in zijn opdracht staan van uh, uh, we willen uh, dat je vanuit marktonderzoek uh, de concurrenten gaat onderzoeken, we willen uh, dat je een slot maakt. Nee, want ze moeten vaak een heel rapport inleveren. Ja, nou, wie gaat de spellingscontrole doen? Wie gaat ervoor zorgen dat de layout goed is? Wie gaat ervoor zorgen dat alles in elkaar gezet is? Door middel van die mindmap komen ze achter dat er nog veel meer acties nodig zijn om een product of een project of een module, cetera, uh, tot een goed resultaat te brengen. En aan de hand van die mindmap kunnen ze ook bepalen, hé, hey, dit is heel belangrijk, daar heb ik meer tijd voor nodig. Uh, dit is waarschijnlijk zo gebeurd, dus dat kan in de planning een kleinere plek in, in beslag nemen. En dan is er ook nog een formatje gemaakt voor die studenten, waarin ze dus echt neer kunnen zetten, als ze de vertaalslag maken van hun mindmap, naar uh, de planning van, oké, okay, wat moet er gebeuren? Hoe lang duurt die actie? Wie gaat het doen? Welke deadline is er? En zijn er bijzonderheden? Echt, Echter zeg ik er wel elke keer bij, als zij nog een aanvulling zien, mogelijk zien op die planning, moeten ze dat ook zeker doen. Want als ze er zelf over na gaan denken hoe die planning eruit moet komen te zien, bevordert dat ook alleen maar die ontwikkeling van die metacognitieve vaardigheden. En dan als laatste, dus stap 5, als afsluiting van de instructie en de start van de daadwerkelijke uitvoering als een opdrachtprojectmodule, gaan ze dus volgens hun eigen planning aan de gang en leveren ze hun werk in volgens hun deadlines. En dan gaan de inlevermap in tips open, dicht, etc. Het is niet zo dat je hier per opdracht heel veel lessen aan kwijt bent. Gemiddeld was ik er nu twee lessen aan kwijt, omdat het voor deze studenten nieuw was. Maar op een gegeven moment is één les nodig. Op een gegeven moment is alleen nog maar die presie nodig en gaan ze daarna helemaal zelf aan de slag. En wie weet is op een gegeven moment zelfs die presie niet meer nodig, omdat ze weten hoe ze een opdracht moeten lezen. Maar daar gaat tijd overheen en dan heb ik niet over een paar weken, ook niet over een paar maanden. Misschien heb je het wel over de gehele opleidingstil. Dat is die opleiding waar ik jullie even snel doorheen heb laten gaan. Nou wil ik jullie een voorbeeld geven van, als we even kijken, stap 1 was het inrichten van die ruimte. Ik heb het gedaan met zowel uh, tweedejaars, met de tweedejaars heb ik het online gedaan, dat was mijn prototype onderzoek. En met de eerstejaars heb ik het fysiek in het echt gedaan. Voor de tweejaars heb ik toen als voorbeeld marktonderzoek genomen. Even kijken, moet ik hier naartoe... Ik was, toen al met een module, ik was toen al met een module bezig, uh, waar marktonderzoek uh, in was. Uh, maar ze miste toch nog een stukje theorie en toen dacht ik dit is het moment om dan uh, um, dus, uh, die kapstok te geven, de helikopterfilm als het gaan, en dat maakt, marktonderzoek. Uh, de module heette marktonderzoek 3 fit for life en toen heb ik uh, een speciaal lesje in gegooid op 2 maart. Dit was die ruimte. Uh. Toen heb ik in notities, dus hetzelfde als heb ik deze ruimte gemaakt. Maar ja, het wordt opgehaald door op OneNote, dus het duurt altijd even. Um, ik had dit als welkomstekst, maar eigenlijk zei ik dit uh, via de camera natuurlijk. De les is om een beter beeld te krijgen van wat nu precies marktonderzoek is. Nog wat meer uh, theoretisch gedeeltes. Ik heb ze toen gezegd: van wat gaan we deze les doen? Zullen jullie krijgen uitleg van mij via Prezen? een account aanmaken bij Mindmeister, maar nou, dat is natuurlijk wel een stap waarbij ze ook bij moet helpen de opdracht van de Mindmeet maken en uiteindelijk ook een opdracht van de klein maken. En ik heb ook bij gezegd als tip, houd je Teams open, want als iedereen de eerste opdracht heeft ingeleverd volgt er via de weg de klein, Toelicht van de opdracht 2 en daarna zou dan opdracht 2 openen. Vervolgens hier zie je, en de zijlijn ik ben ik te lezen, maar hier zie je al: ik drong ze al van hé, stap 1, stap 3, stap 4. Hier stond de presentatie, nou die staat er nog steeds. Met een link. Vervolgens account aanmaken. Daar heb ik helemaal verteld welke stappen er zijn. Die stappen zijn trouwens ook in de handleiding, scheppende Die hoeven mensen niet zelf te zeggen. Dat heb ik al gedaan. En eh, vervolgens het maken van een mindmap. Ook helemaal met welke stappen, ook dat is terug te vinden in de handleiding. En de laatste was het maken van de planning. En dan had ik nog inlevermappen, maar die stonden dan weer bij algemeen. Die kon ik helaas in het aparte kanaal toen niet maken. Maar die inlevermappen gingen dus open en dicht op het moment dat ik het wil. Die presie presentatie De tweede stap. Uh -huh. Dit was de presentatie die ik toen online had gegeven. Ik zie toch gelijk, waar gaat het om, wat is het eindproduct, dat staat hier groot in het midden en vervolgens zie je hier omheen, kunt kunt dat net niet zien, maar hier staat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dus de volgorde die ze moeten doen. Maar het voordeel van Prez is dat je kan in- en uitzoomen, dat is ook een van de dingen die iemand ook zei tijdens de brainstorm op de Padlet. Want je kunt even inzoomen op de kapstok. Hey, marktonderzoeksrapport, die bestaat globaal uit deze acht punten. Laten we elk punt eens even naar en bekijken. En wat gebeurt er dan met Prezi? Je zoekt nog verder in en pup, we gaan naar het eerste gedeelte. Vervolgens leg ik uit eh, wat er bij onderzoeksvragen deelvragen wat eronder valt. Dan gaan we naar stap 2. Maar stap 2 is wat ingewikkelder, die is ook ietsjes groter en zoomen we in op intern en extern. Nou, zo ga je in al die stappen telkens in- en uitzoomen. En als ik merkte dat de student ineens het overzicht een beetje kwijt was, ja, dan uh, zoom je gewoon weer uit. Nou heb ik alleen mijn muis niet. Je hebt zo'n scrollwieltje op je muis, dat is wat makkelijker dan met je pet, maar dan kun je gewoon even uitzoomen en dan laat je het weer zien. Marktonderzoeksrapport, deze acht stappen. Je visualiseert dus veel meer uh, waar een opdracht uit bestaat. Het kan ook nog op andere manieren. Ik heb het voor de eerstejaars, uh, ging het over van hoe kunnen we van het keuzedeel naar uh, een, ges een, een, uh, een geslaagd, succesvol eindexamenportfolio of eindexamenportfolio. Eindexamen, Toen heb ik juist, heb het gevisualiseerd in de vorm van bergen die steeds hoger werden. En dat ik gezegd met ook weer dit soort dingetjes van hé, hey, we zijn op deze bergen, wat, wat hebben jullie al gedaan? En dan heb ik in- en uitgezoomd op de activiteiten die ze al hebben verricht en vervolgens gingen we klimmen op de berg. Want ze waren er nog niet, ze moesten nog eens doen en dat was een portfolio maken en ook weer in- en uitzoomen. Maar het visuaal, visueel maken van de, de stap die ze gezet. de acties die er zijn, Maken dat ze het veel beter snappen en dat ze het veel sneller zo heeft die helikopterview ook kunnen maken in die verbindingen. Maar dan zijn we er nog niet. Dit is de dus site. Daar begint het mee als docentje vertelt het je maar. Het kost alleen wel even tijd om dit in elkaar te zetten. En als je het goed in elkaar hebt gezet, kun je er echt wel heel goed van profiteren. Althans, dat heb ik gemerkt. Het is niet zo dat ik het daarna weer weggooi. Daarnaast zijn we naar Mindmeister gegaan. En ook wel mindmapping software. En dan kun je eh, je kunt aan verschillende basisprofielen kiezen. Je kunt een uitgeleide kiezen of een orgaan, gewoon is uitgeleid. Oh, dit is gratis. Gratis. Echter wel, kun je maar drie mindmaps. Wil je meer mindmaps moet je ze of de oude verwijderen? Of toch een lidmaatschap uh, aan uh, uh, Ik geef je even een voorbeeld van wat voor een uh, mindmap ik krijg van studenten nadat ze mijn prezi Online, dus alles ging uh, via Teams. Uh, wat voor, uh, nou ja, mindmap ik kreeg, waar ik heel erg aangenaam vraagt van. was. Ze zijn met kleurtjes aan de slag gegaan, uh, ze zei, ze hebben zelf de verschillende lagen aangebracht, de verbindingen, dus Ze moesten het enige wat ik tegen had gezegd was, zet in het midden uitvoeren, maak dan zo meer. En ga dan, ok, het is noodstelkens mijn praatjes terug, om te kijken van welke acties zijn er, waar zet je ze neer, wat valt er weer onder die actie? Wat voor kleurtjes geef je ze? Ik geloof dat rood betekende dat het wat dringender was. Uh, maar ja, deze persoon, ik weet niet meer wie het had gedaan, maar die had. Uh, Oké, okay, hier slotenalyse. Daar valt dat onder. matrix, daar valt dat onder. Operationeel plan. Dan moeten we dit erop doen. Uh, field research. Hey, we moeten zelf informatie zoeken. We moeten de deelvragen beantwoorden. Desk research. <coughs> uh, we gaan interne informatie zoeken, maar we gaan ook externe. maar ja. Zo kom, dit was de dus allereerste keer dat ze dit hebben gedaan. Nee, het verraste mij aangenaam. Het kan natuurlijk nog een stuk mooier, maar voor de allereerste keer. Uh, ze hadden nu namelijk al veel beter uh, weet het, uh, uh, voor ogen welke acties ze nou precies moesten doen. Ze wisten nu al beter, naar aanleiding van mijn presentatie en naar aanleiding van dat ze dit moesten zien, welke stappen ze moesten zetten. Hoe vaak ik anders wel niet de vraag had gekregen als ik had uitgelegd wat opdracht was. van jaren. En wat moet ik nu doen? Hoe moet ik nu beginnen? Die vraag kreeg je dus niet meer. Ze hebben zelfs meer neergezet dan ik uh, had verwacht. Nou, Dit is dus een voorbeeld van, uh, van een mindmap die ze toen hebben gemaakt. Even kijken. Ik weet niet of er nog eentje tussen zit. Deze is ook nog. Hier zie je wel minder. Hier, Hier zijn ze met kleurtjes te werken, maar uh, deze persoon vond de slot belangrijk, Dus slot werd groter gemaakt, dat woord. Nou ja, zo kun je dus ook aan de slag. Um, het grappige is trouwens, dat was bij de eerste eerstejaars die het fysiek voor mij, dat zaten hier ook. Bij de tweede les moesten ze de plan maken en toen ze die plan wilden invullen, kwamen ze erachter van, hé, hey, maar ik moet ook nog dit doen en dat doen, ik wil eigenlijk ook even helemaal opnieuw mijn mindmap maken, want ik ben helemaal niet tevreden over. Ik had niks gezegd, ze kwamen er helemaal zelf mee en ineens werd die mindmap, gingen ze zichzelf al corrigeren, dat ik het niet hoefde te doen. De mindmap zijn de eerste instantie werden gemaakt, daarmee konden ze hun planning niet invullen, ze waren er niet happy mee, dus gingen ze een stapje terug, weer opnieuw kijken, wat is allemaal nodig, hoe moet ik mijn mindmap verder maken, om vervolgens wel die planning te kunnen maken. Nou ja, er dus. En het voordeel is, ze kunnen, uh, ook als je niet bij elkaar bent, kun je hier dus gewoon wel lekker samen mee aan de slag, net zoals met die padlet en dergelijke. Ik heb echt gezocht naar edu-tools die zowel fysiek handig kunnen zijn, maar ook als je gewoon ergens thuis zit. Want ja, hybride onderwijs of in ieder geval gedeeltelijk online gedeeltelijk fysiek zal toch wel de toekomst worden denk ik. Nou, dan hebben ze uh, dat gedaan. Even kijken. Dank even. Nou, ik heb jullie de handleiding uitgelegd, de achtergrond. Ik heb Prezi even laten zien, MindMeister laten zien. Jullie hebben Teams al gezien. En ik zit al de hele tijd te kletsen. Dus ik denk dat het tijd wordt dat jullie het zelf maar eens aan de slag gaan. We gaan weer even verder in mijn fantastische PowerPoint. Jullie gaan dus aan de slag met Mike Meister. Wel leuk om te zien dat inderdaad de meeste jullie het niet kennen, want dat betekent dat jullie wel eerst een account moeten aanmaken. Uh, je mag je eentje, maar het mag ook in duo's. Um, daarom moesten mensen ook weer dus zo'n laptop meenemen. Niet alleen vanwege het feit dat je op de padlet kon, maar ook dat je dus in MindMeister meteen een account kan aanmaken. En ik dacht win-win situatie, want één, jullie weten dan beter hoe een student mee aan de slag gaat. Maar twee, jullie hebben dan meteen nu ook een account. En als jullie dat met je studenten gaan doen, dan uh, kunnen ze hun MindMeister met jullie delen, omdat jullie zelf ook een account hebben. Ga naar MindMeister.com per duo of in eentje. Uh, in ieder geval maakt iemand dan even met zijn werkmail, AVG proeven, een account aan. Kies je bij voor de gratis basisversie van Mindmeister. Start vervolgens met een nieuwe mindmap, waarbij de layout het maken van de brainstorm mogelijk maakt. Maar je hebt net al gezien, er zijn meerdere layouts mogelijk. Maak dan samen een mindmap met als centraal onderwerp, maar je mag ook iets anders verzinnen. maar ik dacht, wat is enigszins gemeenschappelijk? Na, nou, elke opleiding heeft te maken met een stage. Dus hoe zoekt een student naar een stage? Waarbij we dan denken aan dat de student gaat nadenken wat wil ik, in welke hoek, wat voor soort bedrijf, waar kan ik een stage vinden, etc. Laat hierbij duidelijk zien welke acties belangrijker zijn dan andere of lang etc. En hebben we hebben net de voorbeelden van studenten gezien, dat kan in de hand van kleur, dikte, grootte, etc. Daar gaan we nu tot tien uur mee aan de slag. Maak een account en ga eens even lekker brainstormen. Nou, ik heb een stukje inleiding met jullie gedaan. We hebben gebrainstormd. Ik heb jullie wat uitgelegd over achtergrond. De handleiding hebben jullie doorgenomen. Uh, jullie hebben een presentatie gezien, jullie hebben de Teamsruimte gezien. Jullie hebben mindmeister gezien en jullie hebben een account inmiddels in mindmapping zichzelf aan de slag gegaan. En nu gaan we een beetje richting de afronding.